Hallo, mijn naam is Harunke Rewijk en in dit filmpje ga ik je uitleggen waarom een alleengeboren tweeling niet per definitie alleen geboren is. Een alleengeboren tweeling is eigenlijk een naam voor iemand die getuige is geweest in de baarmoeder van het overlijden van één of meer embryo's of foetussen, enkele dagen na de bevruchting of voldragen. Dus het kan zijn dat die ander al heel vroeg in de zwangerschap overlijdt of dat dit pas rond de geboorte gebeurt. Um, een alleen bedoel, tweeling hoeft niet altijd de enige overlevende te zijn. Ik kom dat steeds vaker wel tegen op, op internet, in artikelen of filmpjes van andere mensen, maar dit is dus niet waar. Het kan dus zijn dat iemand als tweeling geboren wordt. En zeker in het geval van een twee-eigen tweeling, kan er sprake zijn geweest van een tweeling. Dus je ziet eigenlijk dat jij geboren wordt met je um, tweelingbroer of tweelingzus. Maar dat je wel gedurende je leven steeds meer kenmerken krijgt, eigenlijk die horen bij een alleen geboren tweeling. En je eigenlijk dus gaat afvragen van, ja, ik heb het gevoel iets of iemand te missen, maar ik heb geen idee wat. En ik zou eigenlijk gelukkig moeten zijn, want ik heb gewoon een hele lieve tweelingbroer of zus. Maar toch voel ik een bepaalde leegte. En het kan dus zijn dat er op de, dus in het begin van jouw leven sprake is geweest van een een tweeling. Dus jij met je tweelingbroer of tweelingzus, eén en dus die ander. En die één eigen met wie jij dus samen was, die komt om wat voor dan ook te overlijden. Jij wordt samengeboren met die ander, eigenlijk vanuit de andere bevruchte eicel, dus twee-eijig. En je komt dus als tweeling ter wereld, terwijl je dus oorspronkelijk met z'n drieën bent geweest. Het kan ook zijn dat er sprake is geweest van drie of meer. En helemaal in het geval van IVF zie je dat er vaak meerdere eicellen bevrucht worden. En er worden maar enkele eicellen, dan bevruchte eicellen teruggeplaatst. Die andere, op wat voor manier dan ook, de wetenschap is daar nog niet over uit, maar toch, diegenen die geboren worden, die kunnen dus een bepaald gevoel van gemis ervaren. Dus je bent, laat maar zeggen, bijvoorbeeld met z'n vijven, dus vijf bevruchte eicellen, dan worden er twee of drie teruggeplaatst, en ja, die andere twee die worden dus als het ware gemist. Dus je wordt dan niet alleen geboren, je wordt met z'n tweeën of met z'n drieën geboren, maar je mist dus wel degelijk uh, nog iemand. En Wat je dus ziet is met name onder, onder um, tweelingzwangerschappen, komt alleen geboren tweeling zijn uh, best wel veel voor. En 90% van de oorspronkelijke meerlingzwangerschappen zie je dat één of meer vruchtjes al, uh, al afsterven in, uh, in de zwangerschap. Dus het is niet, uh, niet heel erg bijzonder en komt dus ook degelijk voor bij, bij twee of meerlingen. Ja, dus, een eengeboren tweeling is niet per definitie alleen geboren. Ook al doet de naam dat anders vermoeden. Maar goed, zoals dat gaat met zoveel zo zaken, van op een gegeven moment moet je ergens een term of een naam aangeven. En hij is gewoon niet geheel dekkend. En dit zie je ook in het Engels. In het Engels heb je wel een hele mooie naam: Womb Twin Survivor. Um, ik heb er niet echt een fatsoenlijke Nederlandse vertaling voor kunnen vinden. Dus vandaar dat we gaan zijn voor alleen geboren tweeling. Finishing twin syndrome is ook niet helemaal waar, want niet altijd verdwijnt die ander. Dus daarbij zie je dus eigenlijk ook dat de naam niet geheel dekkend is. Ja, dus een alleen geboren tweeling hoeft dus niet per definitie alleen geboren te zijn. Maar dat is iemand die dus um, één of meerdere broertjes of zusjes in de baarmoeder is, uh, is verloren. Mocht je nu meer willen weten over dit onderwerp, kun je natuurlijk altijd kijken op www.alleengeborentweelingen.nl. En heb je vragen, kun je hem ook altijd via de website een e-mailtje e sturen. En dan uh, kan ik kijken of ik er uh, nog wat voor je kan doen. Dus, dankjewel voor het kijken.